Onder uw voet loopt een brede pees. Deze pees verbindt de voorvoet met de hiel. De plek waar deze voetzoolpees aan het hielbeen vastzit, ...kan bij overbelasting pijn gaan doen. Lopen doet dan pijn en rennen helemaal. U voelt een felle, scherpe pijn onder uw voet tegen uw hiel aan. Als u drukt op de hiel, doet dat ook pijn. En s'nachts kan de pijn nazeuren. Dit noemen we hielspoorklachten. Ze komen vooral voor bij mensen boven de 40 jaar. Wat moet u doen bij hielspoorklachten? Blijf zoveel mogelijk uw dagelijkse dingen doen. Wandelen is niet slecht, maar neem wel wat rust als de pijn opkomt. Fietsen gaat meestal goed. Doe dit iedere dag. Train bij sport wat minder zwaar en bouw tijdens een training langzaam op. Vermijd harde ondergrond, krachtige sprongen of snelle sprints. Draag dempende schoenen, zachte hakstukjes of steunzolen. Ze kunnen helpen om schokken op te vangen. Kies eventueel tijdelijk een andere sport, zoals zwemmen. Bent u te zwaar, probeer dan af te vallen. Minder belasting door gewicht geeft minder pijn en meer kans op genezing. Oefening 1. Rekken en versterken van de voet. Kniel op één been, waarbij de tenen zo plat mogelijk op de grond blijven. Houd dat 5 seconden vol en ontspan dan weer. Of pak de tenen van één voet en trek ze met de voet zoveel mogelijk naar u toe. Houd ook dat 5 seconden vol en laat dan weer los. Doe deze oefening elke dag 5 tot 10 keer. Oefening 2. De oefening met de handdoek. U kunt op een stoel zitten met uw blote voeten op een handdoek. Krabbel met uw tenen de handdoek naar u toe. Om de oefening zwaarder te maken, legt u een boek op de handdoek. Oefening 3. Rekken en versterken van de kuit. Ga met de voorste helft van uw voeten op een traptrede staan, zodat uw hielen ruim vrij zijn. Zet uw voeten een voetlengte uit elkaar. Sta rechtop, houd uw knieën gestrekt en houd de trapleuning vast. Ga op uw tenen staan en tel langzaam tot vijf. Zak daarna met uw hielen zo ver naar beneden dat ze lager komen dan de traptreden. Houd dit ook vijf seconden vol. Ga daarna weer zo hoog mogelijk op uw tenen staan. Ook weer vijf seconden. En zorg steeds dat u rechtop blijft staan. Doe deze oefening gedurende drie minuten. Doe het om de dag. Heeft u bij deze oefeningen hulp nodig? Praat dan eens met een oefen of fysiotherapeut.